All the way from Assen. Zeker. There's Helemaal. Is. Ik heb er nog aan gedacht om je vanochtend even op te halen. Nou, weet je, ik vond het had niet goed. <laughs> ik vond het eigenlijk wel lekker even weer. Om zelf te rijden. Ja. Weer? Ik heb altijd voor mijn werk moest ik naar Zwolle vanuit ja. Assen. Dus dat was elke dag uh, 70 kilometer heen en weer. terug. Ja. En ik vond het altijd heerlijk. Om ik even altijd, een momentje ik, voor ja, jezelf te hebben. Ja, dat. Ik vond het echt fijn. Dus vanmorgen dacht ik ook, oh heerlijk, even alleen, geen ja. kinderen in de auto, gewoon helemaal. Met het was enige verschil dat het geen 70 kilometer was naar Zwolle, maar... Ja, het was iets verder inderdaad. We kunnen. Ja, nee, even beetje... drive. Heb je wel een goed gevoel nu nog? Jazeker. Dus op... Ja, zeker. Nou, ik moet je vertellen, wij hebben sinds kort zelf ook een automaat. Oké. Okay. En mijn man wilde dat heel graag, want die rijdt nog steeds elke dag naar Zwolle. Ja. Um, dus toen ging het eigenlijk vanaf de eerste keer heel goed tot gisteren. en ik wil een parkeerplaats indraaien en ik denk oh maar even terugschakelen. dus ik stond boven op de rem want ah, ja, je wilde de koppeling in ja drukken. je hebt natuurlijk geen koppeling Nou ah, ja, als dat het ergste is wat je gebeurt dan ja, valt het ja, weet nog je, mee dus natuurlijk dit is dit is niks joh nee precies we gaan een mooi ritje maken ik ga jou de omgeving laten zien ja heel leuk welkom op het Taakhofplein oftewel het plein, zoals ja. je ziet ja want het is uh, bij kanten kant uh, en dan en daar ook oh, nog, inderdaad dus, uh, als je s avonds langs dan zie je de, de, de ledlampen over de daken over gaan Schitterend, schitterend is het! Ik moet natuurlijk dus ook, ook een keer in de avond terugkomen, begrijp ik. Je bent van harte welkom. Ja. Ja, je bent welkom. Ja. van Autotrust ben jij. Yes. Wat ben je bij Autotrust eigenlijk? Office Manager. Ja, Dat betekent kantoorbeheerder. Uh, ja, ja het is, ik vind het <laughs> heel lastig om, uh, om te zeggen wat het is. En heel, ik zeg wel eens heel gechargeerd van ah, ik ben eigenlijk een soort conciërge. Maar dat is misschien ook niet helemaal wat het is, want het is echt wel wat meer dan dat. Ja. Maar inderdaad, ik hou me veel bezig met het dagelijkse draaiende houden van het kantoor. Wat betekent dat dan, draaiende houden van het kantoor? Zorgen dat iedereen zijn werk kan doen, dus dat alles er is wat men nodig heeft om te werken. Zoals wat? Wat hebben mensen nodig om te werken? De koffie. Ja, daar hebben we over gesproken, ja, Maar ik had hem al gezien. Maar ook een stukje HR. We hebben nu een tijdje geleden gestart met die nieuwe ontwikkelmethodiek. Uh, nou, dat is waar ik me mee bezig hou. Dus dan kan ik collega's die uh, willen sparren of wat hulp nodig hebben, uh, met een pop, bijvoorbeeld, uh, nou, die, die help ik dan op weg. Uh, Wauw, hey, maar dat klinkt als uh, uh, super praktisch. Aan de ene kant ja. ervoor zorgen dat de koffiebonen zijn en dat de automaten doen, het kopieerapparaat gevuld is met yes. uh, inkt. Ja. Maar, maar tegelijkertijd, dus ook een beetje strategisch en meedenkend over waar gaan we heen als uh, Autotrust? Nou, dat is. Ja. Uh, ik, ik doe inderdaad wel uh, ook het MT-ondersteunen. Een oh, uh, stukje agendabeheer van Frouwen. Want die krijgt het natuurlijk ook steeds drukker met meer afspraken. Ook is de directeur van ja, de auto's. Yes, dat was ja. directeur. Dus die help ik uh, met een stukje agendabeheer. Uh, ik, ik plan afspraken in voor haar. Ik plan de MT-afspraken in. Uh, beheer de Agenda. Dus het is eigenlijk heel breed. Ja, de concierge, ik, in manus van alles, vind Ja, wat liever voor in, mezelf. Ja, de concierge klinkt misschien inderdaad niet heel, uh, niet heel aardig. Maar ik heb. Um, Volgens mij stond zelfs in de vacature tekst waar ik toen op geschreven heb: ja. um, spin in het web. Nou, oh, mooi. Ja. Nou, ik denk dat ja. je die moet gebruiken. Ik denk dat die ja, hey, we die moeten gebruiken. Want doen. je zit er nog niet enorm lang volgens mij. Je zit volgens mij vanaf begin dit jaar. Tot dus. Yes. Ja. Ja, volgens hè? mij was de eerste werk op 23 januari uit mijn hoofd. Hier. En wat ja. kun je nog herinneren van die eerste werk, joh? Uh, kwam daar binnen. Ik kwam daar binnen, ja. En ik had ontzettend veel zin erin. want. Uh, de, het was echt een functie die is mij op het lijf geschreven, ja. want ik haal echt van dingetjes regelen en doen en organiseren en plannen en ik hou ontzettend veel structuur. Um, dus dat, dat kon ik echt daar, daar doen. Dus ik had er heel veel zin in, maar natuurlijk vond ik het ook spannend. Want ja, het is een nieuw allemaal weer en allemaal nieuwe mensen en ik kende trouwens wel een aantal mensen, want ik heb voordat ik bij Autotrust kwam gewerkt bij een klant van Autotrust. Oh ja? Dus die jongens van Kleves kende ik van uh, naam sowieso wel. Keinig. En volgens mij ben ik er twee keer in geweest ook, uh, vanuit de naam van die klant dan. Maar, maar, maar een klant van Autotrust? Yes. Hè? Want we moeten eigenlijk nou even uitleggen wat Autotrust eigenlijk doet, maar Autotrust werkt voor mobiliteitsbedrijven, voor autobedrijven. Yes, dus je werkt ja. bij een autobedrijf? Correct, ja. Bij een autobedrijf in Stadskanaal en die verkocht heel veel tweedehands bedrijfswagens. Ah, ja. Ja. En ja, ja. de garanties uh, waren van Autotrust. Precies, want dat is even uh, AutoTrus yes. doet in garanties en ja. in onderhoudsabonnementen. Ja. Wat betekent dat? Doet in uh, die, die regelen ze voor consumenten die verkocht worden via mobiliteitsondernemers. leg ik het zo goed uit? Yes, ja. Je ja, hebt eigenlijk uh, garages die, die auto's verkopen, occasions verkopen, en uh, daarbij kunnen ze dan inderdaad een garantie verkopen. Uh, en die lopen dan via ons. En dan is eigenlijk alles bij ons zorgen de uh, mobiliteitsbedrijven eigenlijk. Ja. Hey, um, AutoTrus is nog niet super lang onderdeel van Bouwmij. Nee, wanneer is dat geweest? Uh, dat is geweest ja, volgens mij is het inderdaad vanaf uh, 2021. Ja, zoiets ja, uh, was het, hè? Ja. En uh, toen is het tenminste begonnen. En als ik het goed heb, zijn ook zeg maar alle. Uh, het HR gebeuren, dus eigenlijk de loonadministratie en al dat gebeuren sinds 1 januari dit jaar. Ja, Want precies. ik heb uh, al mijn contract getekend, uh, mijn bov mijn contract getekend. Ah, eigenlijk. kijk, ja, ja. dus nog, eigenlijk nog niet zo'n lang onderdeel van uh, van Bovee mij. Nee. Want uh, in als, uh, hoe, hoeveel collega's hebben we daar? Uh, we hebben ook nog uh, twee collega's die eigenlijk in dienst zijn uh, de van... commercie. Ja, CPG ja. inderdaad, uh, Joran en uh, Bram. Ja. En dan hebben we er nog 25 zo kijk, kijk ja. mooi ja. clubje. Ja. En, en hoe is het? Kijk, je bent natuurlijk een eigen bedrijf in Assen en jullie doen je eigen ding. Ja. Maar je bent ook onderdeel van Bovema. Ja. Hoe gaan die twee dingen samen? Kun je daar iets over vertellen? Nou, uh, dat is ook wel zoeken. Uh, voor, kijk, ik weet eigenlijk niet beter, om nee, het zo te zeggen, dat nee, ik uh, ook onder uh, Bovema val. Maar ik weet inderdaad van uh, collega's uit MT dat het soms wel echt zoeken is. van nou, Wat is nu een juiste weg? Hoe kunnen we dit aanvliegen? Hoe kunnen we dat aanvliegen? Ja. Uh, het heeft natuurlijk een heleboel voordelen uh, dat we nu onder een, in die zin onder een grotere organisatie vallen. Want je kan ook dingen samen doen. Ja. Uh, we zijn even toevallig met uh, Mark uh, Joris bezig voor uh, een stukje facilitair. Ja, want Mark Joris idee... is onze facilitair manager. Correct, ja. Ja, ja. Het idee is natuurlijk dat we vanaf volgend jaar ook alle facilitaire uh, zaken op één uh, hoop hebben. Dus dat komt eigenlijk allemaal bij uh, mee. Dus dat zijn we nu allemaal in kaart aan het brengen van welke kosten zijn er eigenlijk. En, ja. Dus het heeft ook een heleboel voordelen, maar natuurlijk is het ook wel een beetje zoeken. Want uh, we zijn nog steeds autotrust, we zijn nog steeds een eigen uh, bedrijf. Ja. Uh, maar toch heb je een stukje, stukje verantwoording moet afleggen, je moet dingen overleggen, je moet uh, ja, dingen bespreken, uh, goedkeuring vragen voor dingen. Terwijl dat vroeger uh, niet hoeft omdat je gewoon alleen exact. een eigen bedrijf was ja. Ja, ja, maar precies. er zitten natuurlijk ontzettend veel voordelen aan, want we kunnen elkaar ook echt versterken. Dus uh, ik denk dat het heel goed is, ja. maar natuurlijk is het wennen. Ja, yeah. snap ik. Hey, en, uh, kijk het naar jou. Ik, ik, ik was volgens mij in een van je eerste maanden was ik op kantoor in yeah. uh, Assen. Yeah. En toen leek het alsof je er al uh, jaren werkte. Yeah. Maar, uh, um, ja, je begint te lachen, dus je herkent het. Ja, ik herken dat, ja. ja. Wat is dat in jou, dat je, dat je ergens binnenkomt en gelijk je durft te manifesteren? Want ik vond, ik vond dat heel knap. Nou, uh, dat is niet zo dat ik dat zomaar overal durf. Oké. Okay. Uh, want als ik kijk inderdaad naar mijn vorige werkgever, had ik dat veel minder. Dan had ik veel minder het gevoel dat ik uh, onderdeel uitmaakte van. Uh, dat wa was ook veel meer. Hier bij Autotrust is het heel erg, uh, het zijn afdelingen, maar het is ook één bedrijf. En dat, dat straalt ook uit, dat proef je op een of andere manier overal. Tenminste, ik heb dat zo geproefd. Ja. En dat was voor mij een reden om dan mezelf ook thuis te voelen. Ja precies, want je durft dan ook jezelf te zijn, dat is eigenlijk ja. uh, wat, je, ja. wat, je, wat je zegt. Ja, ik vind het altijd zo ontzettend cliché als mensen zeggen van uh, nou, het, het voelt vanaf de eerste dag al goed. Maar het is echt zo. <lacht> het, is, het is echt zo. Ja. Dus het was echt vanaf dag één eigenlijk dat ik dacht van nou, het voelt alsof ik jou veel langer zit. Ja, te gek. Ja, dus echt het is echt een heel fijn bedrijf voor, voor te werken. Wat wil je worden als je later groot bent? In de uitvaart. Echt? Ja, het is ongelooflijk, maar dat is iets wat mij ontzettend fascineert, uh, in de uitvaart werken. Uitvaartbegeleiding is, of het eigenlijk? Ja, uitvaartbegeleiding, ja. Hoe kom je daar nou bij? Ja, het is natuurlijk zulk dankbaar werk en ik vind het zo heerlijk om uh, mensen uh, te helpen. Uh, mensen blij te maken. Nou is dat misschien in, de, in combinatie met de dood wellicht wat cru, uh, Maar ook daarin kun je denk ik echt heel veel betekenen voor mensen. Het is een stukje natuurlijk organiseren. Daar uh, ben ik echt dol op. Vind ik heel leuk om te doen. Ja. Uh, dus ja dat is eigenlijk. Uh, uh, en het, het, de mens. Werken met de mens vind ik heel mooi. En dan een, ja, iets, iets betekenen nog. Voor ja. uh, een, een in afscheidsperiode. Maar, ja. nee, maar je zou ook, uh, als je mensen wil blij maken en op belangrijke momenten in hun leven, zou je ook kunnen kiezen om werdingplanner te, te worden. Want, ja, ja. ja fantastisch ik, lijkt me ook, dat. Ook fantastisch. Ja, ook, ja. Maar, maar waarom kom je nou met uitvaart dan? Ja, omdat ik, ik vind het toch iets fascinerends aan de dood. Het um, klinkt misschien wel wat zwart, maar ja, ik, ik vind het gewoon iets... Ja, er hangt iets omheen wat mij onttrekt. Snap je een ja. beetje wat ik bedoel? Nou ja, het is onontkoombaar. Ja. Dus als je wedding planner bent, dan gaan ook nog wel eens mensen uit elkaar. Dus dat is dan blijkbaar ja, niet is... helemaal onontkoombaar. Nee, nee precies. maar ja, misschien is, zit dat er wel achter. Ja. Maar dat is ook inderdaad te organiseren. Een heel belangrijk moment natuurlijk voor mensen in hun leven. Dus uh, ja, dat, dat zou ook heel leuk zijn. Ja, ja. ik ben heel benieuwd. Ja. Ik we spreken elkaar over twintig jaar weer. En als ik dood ben, maar dan kan, meer, dan kan ik je niet meer bellen. Nee, nee, dat doe ik niet meer. <laughs> nou, je, je weet niet, je weet niet wel wat we dan allemaal kunnen, maar ik verwacht het niet. Ik verwacht het niet. Ja, hartstikke goed. Wanneer ga je s'avonds met een uh, trots naar huis? Wanneer denk je van Yes, dit was echt een topdag. Blij dat ik hier dit, dit weer heb kunnen doen. Als ik uh, de hele dag door maar twee keer op de klok heb gekeken. En ja, ja. dan ineens denk, huh? Het is al vijf uur. Ja ja, als je gewoon in de flow zit. Als ik in de flow zit, als de dagen uh, voorbij vliegen, wat eigenlijk altijd gebeurt, en als er van alles te doen is, dus op het ene moment sta ik uh, de, de schilder te vertellen wat de plannen zijn en op ja. het volgende moment uh, ben ik uh, uh, inderdaad uh, bezig met uh, HR, uh, weer een, een kwartier later sta ik uh, de, de, de koffiebonen bij te vullen bij wijze van. Ja. Dat vind ik heerlijk. Ja, te gek. Ja. Zeker wel eens dat uh, fijn werk. Dat heeft uh, inderdaad uh, de flow in zich, dat je niet op je loge moet kijken. Het heeft inhoud en vrijheid. Ja. Her herken je dat allemaal ja. uh, bij je? Ja? Vooral de vrijheid. Dat is heerlijk. Dat is ook eigenlijk vanaf dag één dat ze zeggen van, uh, nou ja, uh, doe maar als je wat wil weten trek aan de bel, ja. uh, maar uh, regel het maar en dat dat vertrouwen, ja. dat is zo'n fijn gevoel. Ja, ja, ik vind het, ik ik hou echt van een stukje waardering. daar, daar, daar, daar ga ik heel goed op. Um, ja, dat is dan iets in mij dat ik daar echt van kan groeien, zeg maar. Nou, Al is het alleen maar even dat iemand zegt van, oh, nou, wat fijn dat je dat even doet. Nou, daar ga ik echt goed, dat vind ik heel fijn. Maar gro groei je als in, daar word je groter van, daar word je trots van. Ja, en dan, dan, dan denk ik van, ja, hè, ik, ik, ik, ik, doe dat. Ik, ik ben echt uh, ik, ik ben van belang, en ja, ik ben ja, dat. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, mooi. hey en uh, heb je dingen in je werk waar je van denkt, daar wil ik echt nog in leren? ik wil, zou me heel graag nog meer willen verdiepen in de wet en regelgeving omtrent uh, het HR zeg maar dus wat zijn de regels wat met contracten met ah, ja. uh, uitkeringen met ziekte met dat zou ik heel interessant vinden om daar iets meer uh, van te krijgen. Dat je een soort vooruitgeschoven post voor HR wordt in afspuren. Ja, ja, ja. Mooi. en dan wellicht ook meer het menselijke gedeelte. Hè? Dus hoe voer je een, een gesprek? Hoe kun je echt iemand uh, helpen om uh, nou ja, inzichten te krijgen? Wat zijn sterke kanten zijn, wat zijn ontwikkelpunten zijn, meer een beetje coachachtig. Ja, leuk. Dat lijkt me heel leuk om het daar uh, meer in te verdiepen. Ja. Ja. En hey, wat je hebt nou Volgens mij ben je, jij zegt het al, een spin spinnend web, ja. ik, weet niet, ik ben niet, leven spinnen samen? Volgens mij ben je een solistische spin ja, eigenlijk, hè? Ja. best een solistische functie. Ja, ja. Terwijl je volgens mij, als ik je zo inschat, heel, heel sociaal dier bent, ja. uh, hoe gaan de twee dingen samen dan? Nou eigenlijk heel goed, want ik heb wel een plek alleen, mijn functie is wel alleen. Ja. Maar ik heb natuurlijk elke dag wel mensen om me heen met wie ik kan overleggen, met wie ik kan sparren, met wie ik uh, kan doen. Zowel in Assen als in uh, Nijmegen. Ja, ja. Dus uh, ik, ik zit, mijn functie is wel alleen, maar ik heb niet het gevoel dat ik het alleen doe. Nee, nee, nee, nee. precies. Wat zijn je hobby's? Uh, Tuinieren. Oh, ja, ja we, zijn, uh, we hebben vorig jaar, we hebben nu net een jaar geleden de sleutel gekregen. Van een, van een woning in Assen. Met, met een grote tuin erbij. Hè? Ja, met een grote tuin erbij. En de tuin zijn wij uh, net dit voorjaar eigenlijk mee begonnen. Eerst binnen alles gedaan en toen de tuin. En dat is zo leuk om van... Uh, niets iets te maken. Ja. en het dan nu uh, ja We zijn er ontzettend veel mee bezig. Dat is wel een mooie. Waar gaan we nou weer heen jongens? We gaan een uh, mooi zandpaadje in. Oh leuk. Paarden. Paarden, paarden jongens. Maar, maar dat is ook wel een leuke parallel met je werk, kan ik me zo voorstellen. Dat je van, van niets iets maakt, ja, ja. je maakt er wat van. Ja, maakt er wat van inderdaad. En uh, ik vind het ook heel therapeutisch. Gewoon met je handen in de, in de zwarte grond, een beetje onkracht. De... Ja, ik vind dat heerlijk. Waar zijn we nou? Door ja, vertrouwt u hoor eens? Hoort even. dit bij uh, uh, ja, ja, de route? Ja, we gaan samen vooruit, zegt zeggen, nou, in de... bij mij ja, en, We gaan nog steeds vooruit. Het gaat er eigenlijk om dat we er komen uiteindelijk. Ja, hè. dat is het. Maakt niet eens, eens zozeer uit hoe, als we er maar. Precies. En wat voor muziek hou je van? Ja, ik heb een ontzettend brede muziekinteresse. Uh, dat gaat van Johnny Cash tot. Uh, Dolly Parton vind ik leuk, maar, <laughs> ja, maar ook uh, Coldplay, Monfort and Sons, ik vind, ik vind heel veel leuk. Ja, ook ja. Uh, oude muziek. Ja. Zullen we even luisteren naar Coldplay? Ja, ik heb mijn uh, lievelings, uh, lievelings doorgegeven. Ja. Wat doe nu nog? Wat wil je nou doorgeven? Is dat een speciaal normaal? Nou, wel een beetje. Wij gingen voordat we, uh, ook toen we nog niet getrouwd waren, en voordat de kinderen er waren, dan gingen wij heel vaak uh, fietsen op vakantie. Dus gingen we naar Frankrijk, naar Annecy, of die, of Cap of die hoek. En dan uh, kamperen, racefietsen mee. En we hadden eigenlijk elk jaar wel een liedje, wat een beetje aan die vakantie refereren. Uh, dit, uh, dit is een van die liedjes, Army of One, van Coldplay. En als ik dat dan aan heb, dan zie ik onszelf weer in de auto zitten daar, op vakantie. Dus ik heb er echt een, een, een vakantieherinnering aan oh, met, uh, met Niek, ja. Oh, daar is die. Die, die gevulde koek! Yes! Ja, eigenlijk, ik had je maar aan het begin willen geven en dan dacht ik zit hier altijd met een volle mond te praten. Maar, ja, dat is niks, maat. Nee, is echt precies, minuut. maar als je nee, nou, je terugrit naar Assen oh, hebt, dan uh, nou. kan je lekker kruimelen in je auto. Laten we het oh. niet doen. Nee, niet doen. Huppa, we zijn er weer bij Bovee Mei. Superleuk. Hey, ik vond het leuk dat je er was. Ik vond het ook heel leuk. Ja, ja ik goede ja. Je reis terug naar Assen. Dankjewel. Ik kom snel een keer lang.